Hoi, uh, welkom. We gaan vandaag een uh, stokje knutselen en omdat we halloween hebben nu op dit moment heb ik een mooie uh, monster voor jullie uh, gemaakt. Um, van tevoren alvast even excuses voor de herrie buiten, maar ze zijn aardig aan het heien. Uh, daar zullen jullie vast ook last van hebben uh, als jullie naar dit filmpje luisteren, dan kan er helaas niks aan doen. Wat hebben we nodig voor uh, dit uh, monster? Natuurlijk een uh, zwart blaadje, een geel blaadje, een rood blaadje en een wit blaadje. We beginnen met het zwarte blaadje. Uh, oh, overigens heb je natuurlijk ook nog materialen nodig. Uiteraard weer de lijn, een potlood en een schaar. Uh, we beginnen met het zwarte blaadje. We gaan de hoeken eraf halen, zodat je die mooie ronde vorm krijgt. En dat kun je eigenlijk gewoon doen zo, door een half rondje te maken. Maar je kunt natuurlijk ook, zoals ik in het verleden ook heb laten zien, even een suikerpot gebruiken om in het hoekje te zetten. En dan vervolgens simpelweg zo te tekenen. kun je het dan ook aan de onderkant doen. Andere onderkant. Zo. Je hebt vervolgens hier aan de onderkant krijg je die versmalling. Die versmalling die is ongeveer een vuistdikte, voor mij dan. Uh, die teken je in. Je gaat daar het, het rondje de andere kant op maken, zodat die naar beneden toe gaat. Zo. En aan de andere kant ook. Zo. En vervolgens trek je hem recht naar beneden. En dat had ik niet aan gedacht hadden we eigenlijk een jou moeten hebben. Uh, natuurlijk kun jij het pauzeren en kun je het maken. Je tekent hem naar beneden. mooi van een blaadje is dat je hem de onderkant er recht even aan kan leggen. Zo. En aan deze kant ook. Ja. En zoals je ook hier ziet aan de onderkant is die ook een beetje rond. Dan heb ik zo'n heel mooi hartje van iemand gekregen. Je kunt ook iets anders met een ronding pakken. En dan rond ik hem aan de onderkant ook. Nu zie je hier dat we zo'n die witte tanden ertussen hebben. Die gaan we zo meteen erin knippen. Maar eerst snippen we dit uit. Uiteraard, als ik snel ga, kun jij de film pauzeren. Ja, sorry, dit is echt nog nooit eerder gebeurd, maar tijdens het filmen <laughs> is de camera ermee opgehouden en dan krijg je dat je uh, dat zelf niet in de gaten hebt en dan opeens een, uh, een, een figuur is wat af is, maar wat jullie nog niet weten wat we gedaan hebben. Ja, ik was gebleven bij het uitknippen en vanaf het uitknippen uh, heb ik eigenlijk uh, deze twee gaten opengehouden, deze gele heb ik een geel blaadje erachter geplakt en uh, voordat ik deze twee witte erin plakte, heb ik deze rode gedaan. Um, dat deed ik door uh, mijn blaadje in de hoek hier, hieronder te leggen eigenlijk. Uh, dan weet je precies welk randje je hebt en vervolgens een bloeddruppel te tekenen. Hetzelfde heb ik ook aan de andere kant gedaan. Die heb ik uitgeknipt, die heb ik er bovenop geplakt. Uh, dat kun je eventueel ook doen bij de neus, dat je in het hoekje een uh, bloedneus hebt. Um, of misschien wel hier een, vanaf uh, de bovenkant een bloedneus hebt die opzij gaat en dan eraf. Uh, hoe jij het wil. Of misschien bij de tanden kun je het ook nog doen. En daarna heb ik een witte strook uitgeknipt. En die heb ik op de achterkant geplakt, aan de bovenkant en aan de onderkant vastgelijmd, waardoor je witte ogen krijgt. Ik wens jullie veel klutselplezier en uh, tot een volgende keer.